Mijn naam is Ad Brugge, ik ben filosoof, hoofddocent sociale en culturele filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en daarnaast oprichter en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Laat ik beginnen met een gewetensvraag. Gelooft u in dat wat u doet? Dat is meteen een vraag die ons met onszelf confronteert. En wanneer we het hebben over geloof, dan gaat het ook over datgene wat, of datgene wat ik doe, of ik dat ook goed vind, goed acht. Nu kun je dat op kleine schaal zien. Het rapport dat ik maak is een goed rapport. Ik heb er hard aan gewerkt, de bronnen gebruikt die ik moest gebruiken, enzovoort. Tegelijkertijd hebben we een bredere vraag. Is dat wat ik doe hier binnen de organisatie, in dit geval de overheid, ook werkelijk iets wat ik goed acht? Kortom, de vraag gaat niet alleen, betreft niet alleen mijn werk, maar ook mijn opvatting van de overheid zelf en de organisatie waar ik deel van uitmaak. En dan is de vraag... Is dat wat de overheid doet en hoe de overheid datgene wat ze zou moeten doen ook werkelijk iets waarin ik geloof, wat ik goed acht? Of is wellicht datgene wat we doen misschien iets waar we vraagtekens bij kunnen zetten? En zo ja, welke? En wanneer we het over de overheid hebben, dan weten we in ieder geval dat het gaat over mensen. Hoe kijken we naar mensen? Hoe kijken we naar organisaties en hoe zien we onze eigen taak met betrekking tot... ...dat wat we noemen het gemeenschappelijk belang. En dat is een fundamentele vraag. Het betreft eigenlijk onze identiteit. Niet alleen in de kleine schaal, dat wat ik nu doe... ...maar ook in een grotere schaal ben ik als ambtenaar, als lid van de overheid... ...met datgene bezig waarvan ik vind dat het eigenlijk de publieke zaak dient. En Laten we dan die gewetensvraag eens wat aanscherpen met betrekking tot het publieke goed. Wat hebben we de laatste jaren gezien? En verschillende sectoren doen zich problemen voor die ook bij het publiek grote verontwaardiging hebben veroorzaakt. Denk aan Vestia, denk aan de financiële problemen binnen het onderwijs, Amarantes in Holland, de universiteiten. Denk ook aan de problemen eh, rond de NS. Maar zelfs de budgetoverschrijdingen en de enorme explosie van kosten zoals we die in de zorg hebben gezien. Wat betekent dat? We hebben enerzijds een systeem opgetuigd en anderzijds zien we dat daar zich verschijnselen in voordoen die we eigenlijk niet wenselijk achten. Hoe komt dat? Je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier is het functioneren van dat systeem ook aan het toeval overgeleverd van de desbetreffende bestuurders. Maar is het werkelijk een goed systeem wanneer de overheid iets in het leven roept waarvan het functioneren afhankelijk is van het toeval? Dat is een gewetensvraag. Of zou het kunnen dat we fundamenteel moeten nadenken over dat systeem? En dat we wellicht op een andere manier moeten gaan organiseren. Op een manier waarvan we, waar we op dit moment eigenlijk nog niet goed weten hoe dat eruit zou komen te zien. Wat is onze reflex op dit moment binnen het systeem? We willen extra controle, toezicht om al die uitwassen zoals we ze zien, om die te voorkomen. Maar we kunnen eigenlijk ook één stap verder gaan. Moeten we niet naar een fundamentele reflectie of een bezinning op de logica van het systeem zelf... En wat vraagt dat van ons? Wat impliceert dat? En wanneer we het dan hebben over die publieke verontwaardiging met betrekking tot die ontsporingen zoals we ze hebben waargenomen de laatste jaren, dan doet zich een nieuwe gewetensvraag voor. Enerzijds kun je zeggen dat de politiek een bepaald systeem heeft opgetuigd en dat de kiezer toch gekozen heeft voor een bepaalde politieke partij. Maar weet de kiezer wanneer hij kiest voor bijvoorbeeld een verandering van de zorg, wat de effecten zijn van het DBC-stelsel, wat eventueel de perverse gevolgen ervan zijn. Weet het publiek wat de gevolgen zijn van de bestuurlijke zelfstandiging en een lump sum financiering? Nee, dat weet het publiek niet. Daar is juist de verantwoordelijkheid voor de ambtenarij om het systeem in de gaten te houden en te zien wat eventueel de perverse prikkels zijn, wat de moral hazard is. Het feit dat het met publiek geld kan worden ondernomen zonder dat het werkelijk gevolgen heeft voor de bestuurders die in dat geval aan het roer staan. En je zou kunnen zeggen, we worden met een tragedie geconfronteerd. En de Grieken die begrepen de tragedie ook wel vanuit de twee principes: hubris en ater. Overmoed, waarin je de grenzen te buiten gaat, een orde overschrijdt, een ater, verblinding, zonder dat je door hebt. Je bent bevangen in een bepaald perspectief, je opereert op een bepaalde manier, maar je gaat ermee grenzen te buiten. En je zou kunnen zeggen, die publieke verontwaardiging duidt er misschien op dat we grenzen te buiten zijn gegaan. Dat we iets overschrijden wat een enorme agressie oproept, waar de wraakgodinnen tevoorschijn komen, wat zelf weer kan leiden tot allerlei politieke onrust en zelfs grote politieke verschuivingen zoals we ze waarnemen. Staat de ambtenarij daar buiten? Nee, ze heeft daar een verantwoordelijkheid voor en ze is er onderdeel van. Ze moet kortom bezinnen op datgene wat we als overheid, politiek en ambtenarij, gezamenlijk doen en wat het publiek vervolgens daarmee doet. En die verblinding, waar gaat die nou op terug? Je zou kunnen zeggen, die verblinding gaat terug op een perspectief. Op een manier van kijken. Waardoor je geen oog meer hebt voor iets anders. En daardoor inderdaad grenzen overschrijdt die tegenreacties oproepen. Wat is dat voor perspectief? Je zou kunnen zeggen, de laatste decennia heeft zich binnen de overheid... ...een manier van denken breed gemaakt. En die je kunt typeren als nieuw public management of nieuw public governance. En daarin zien we dat de overheid, mede door de roes van de overwinning van het liberaal kapitalisme, van mening is dat allerlei sectoren moeten worden gevitaliseerd door er marktachtige principes op toe te passen. Zo ontstaan er vaak quasi-markten waarin verschillende verzelfstandigde, nu half publieke eenheden met elkaar moeten gaan concurreren, wedijveren. Die moeten gebenchmarkt worden, gemeten worden. We zien hier dan ook een tendens tot uniformering, zodat je een gelijk speelveld krijgt. Maar ook kwantificering, waardoor je kan meten en vervolgens daar beloningen mee uitdeelt. Dus de financialisering. En vervolgens wil je met die, ik zou kunnen zeggen, financiële prikkels gaan sturen. Mechanisering. Dat is een slogan dat de overheid de knoppen probeert te vinden waaraan ze kan draaien. En die knoppen zijn vaak financiële knoppen. Maar wat is nu de ironie? Juist door die financialisering, die kwantificering, die me mechanisering, verdwijnt diversiteit. Maar zien we ook... ...dat er, uh, kunnen zeggen, een nieuwe mentaliteit groeit. Eén die ik wel zou willen kenmerken als plutocratie. Het denken in geld, waarin bestuurders eigenlijk worden, worden aangeleerd om hun organisatie vooral in termen van geld te benaderen. En te zorgen dat de balans goed is, uit te breiden, groter te worden, risico's af te dekken enzovoort. Maar misschien toch ook te zorgen dat ze zelf vooral goed functioneren. Dat hun organisatie het goed doet, hun uh, school, hun woningbouwvereniging. En het zou dan kunnen, en dat is wat we denk ik volop hebben gezien, dat de overheid juist die prikkels uitdeelt waarin private belangen gaan prevaleren. Zowel persoonlijk van de bestuurders als binnen die organisaties, weer men het uit het oog verliest, wat de samenhang, de organische samenhang is van datgene wat je aan het doen bent. Kortom, dat eigenlijk het publieke bewustzijn wordt aangetast en dat daarmee een perversiteit in de publieke ruimte binnensluit waar het publiek uitermate boos om wordt. Waarom? Omdat ze het gevoel hebben dat ze niet meer worden verzorgd, maar dat ze vooral eigenlijk dienen om de winstcijfers omhoog te, te jagen of de balans in de orde te maken. Het bekende rendementsdenken waarvan er afgelopen tijd zoveel sprake was. Kortom, het zou kunnen dat we toe moeten naar een fundamentele reflectie op eigenlijk dit perspectief en zien in welke zin het eigenlijk ondermijnt datgene wat we beogen. Niet het publieke belang wordt meer gediend, maar het private en het publiek heeft het door en wordt er heel boos om. En in zo'n situatie is het geboden om na te denken over, de, weer opnieuw over de politiek en de rol van de overheid. En Aristoteles zegt ervan, het is de taak van de politiek om ...zorg te dragen voor het gemeenschappelijk goed. En dat betekent dat je altijd in een kwalitatieve afweging moet komen van belangen die allemaal te maken hebben met iets dat we goed achten. En het blijkt dus dat zolang we puur in financiële termen denken, in processen denken, kwantificeren... ...dat we juist dat gemeenschappelijk goed uit het oog verliezen en dat dat enorm veel vrevel oproept... Dat publiek geld wordt besteed op een manier waar we geen toezicht meer op houden, dat we niet weten of het goed is, dat de mentaliteit wordt gekweekt, die, waarvan we zeggen, die deugt eigenlijk niet van, van bestuurders. Maar dat begint natuurlijk bij de overheid zelf, die omslag. En ik denk dat het geboden is dat de, de ambtenaren zelf er in het voortouw nemen, werkelijk de problemen benoemen en ook kritiek leveren op dat systeem. Zeggen dat we opnieuw politiek moeten nadenken over de politieke orde en alles wat daaronder valt. Dat we moeten zeggen dat wellicht de zorg voor gebouwen, om maar een voorbeeld te noemen, en het afdekken van risico's niet bij die partijen moeten liggen die we verzelfstandigen, maar dat de overheid dat kan doen, zodat zij zich weer met hun kerntaak kunnen bezighouden. Dat we gaan differentiëren in verschillende gebieden, waar wel en niet marktachtige principes werken. Dat we kortom differentiëren. Dat we daarnaast, in plaats van te denken in termen van kwantiteiten, en geldstromen gaan denken in termen van ook kwaliteiten, kwalitatieve afwegingen maken. En daarbij dan vanzelf ook belangen betrekken die juist waarde geven aan datgene wat we doen. Ja, die zin geven aan datgene wat we doen. En dat in plaats van mechaniseren, we willen eigenlijk een, een bewustzijn willen hebben van het organische geheel waar we deel van uitmaken. Waar organisaties deel van uitmaken, het woord zegt het al kortom organiseren in plaats van mechaniseren. En ik denk dat we nu op het punt staan en dat ook het publiek wil dat de overheid weer taken voor haar rekening neemt en dat ze zorgt dat de, de kerntaken van de instanties, of het nou een NS is of een, een, een, een, een woningbouwcorporatie, de gezondheidszorg of het onderwijs zich weer kan richten op hun kerntaak. in plaats van dat ze door perverse prikkels dingen gaan doen die niet in het publieke belang dienen, maar die vooral de, de, de, hun financiële huishouding dienen. En ik denk dat die beweging er een is waar het publiek om vraagt... ...en wat we eigenlijk ook binnen het systeem op dit moment zelf waarnemen... ...waar het systeem om vraagt, omdat het in zich niet werkt. Nou, die taak is denk ik bij uitstek weggelegd ook voor de ambtenaar op dit moment. Die gewetensvraag is alleen die we dienen te stellen. Met de openheid en de bereidheid om op een fundamenteel andere manier na te gaan denken over dat wat we doen. Ooghoudend voor ook dat wat het publiek verwacht. En ook tegemoetkomend aan het publieke gemeenschappelijke belang. Ziende de uitwassen waarmee we geconfronteerd worden die het gevolg zijn van een ja, gevangenschap en een verblinding die meekomt met de huidige manier van denken. De OMUK, Waar is de overheidsmanager van? is gebaseerd op het essay en de reflectiebundel Amtelijk Vakmanschap 3.0. Daarin dachten Bertine Steenbergen en Jorrit de Jong al mee over dit onderwerp. Kijk op omuk.nl en praat zelf ook mee.